Op 6 juli 2016 explodeerde tijdens een mortieroefening in Mali een granaat in de mortier. Bij het ongeval kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en raakte één soldaat ernstig gewond. In de nasleep van het ongeval ontstonden twijfels over de medische opvang van het gewonde slachtoffer. De onderzoeksraad onderzocht wat waren de directe en achterliggende oorzaken van het voortijdig exploderen van de granaat en hoe is de medische hulpverlening na het ongeval verlopen. Het ongeval vond plaats bij een mortieroefening net buiten het kamp van de Nederlandse VN-missie bij Kidal. Tijdens de oefening explodeerde een granaat onderin de schietbuis. De twee mortierschutters kwamen direct om het leven. De militair die toezicht hield, werd door de drukgolf naar achteren geworpen, maar raakte niet gewond. De militair die de oefening aan het filmen was, raakte ernstig gewond door rondvliegende metaalscherven. Andere militairen die in het gebied aan het oefenen waren, kwamen direct na de explosie toegesneld om eerste hulp te verlenen. De algemeen militair verpleegkundige die ter plaatse kwam, gaf opdracht om het gewonde slachtoffer zo snel mogelijk naar het VN-hospitaal in Kidal te brengen. Dit hospitaal werd bemand door Togolese militair ziekenhuispersoneel. De chauffeur van de Bushmaster kende deze locatie echter niet en bracht het slachtoffer naar een door Franse militairen bemande hulppost met minder medische faciliteiten. Na de eerste medische verrichtingen op deze hulppost werd het slachtoffer alsnog overgebracht naar het Togolese hospitaal. Hier verliep de medische zorg aan het slachtoffer niet volgens Nederlandse militaire maatstaven. De Togolese artsen waren weinig doortastend en gestructureerd onderzoek bleef uit. Pas nadat de met de evacuatiehelikopter gearriveerde Nederlandse arts aanwijzingen gaf, voerde de Togolese arts een buikoperatie uit om de bloeding te stoppen. Hierbij kreeg het slachtoffer geen adequate anesthesie. Na de operatie werd de gewonde militair voor aanvullende zorg overgevlogen naar GAO en een aantal dagen daarna naar Nederland. Een mortier wordt handmatig geladen met een granaat. In de granaat zitten meerdere explosieve ladingen die, wanneer ze in één lijn staan, een keten van explosies vormen die de hoofdlading ontsteekt. In de veilige stand staan de ladingen echter niet in één lijn. Door een veiligheidsmechanisme stelt de granaat zichzelf in de vlucht op scherp en explodeert wanneer deze doel treft. Om te voorkomen dat de granaat voortijdig explodeert, zijn de initiatielading en de hoofdlading fysiek van elkaar gescheiden door middel van een metalen afsluitplaatje. Bij het fatale schot werd de granaat op de juiste wijze in de mortier geladen. Toch explodeerde de granaat vrijwel direct. Uit inspectie van het teruggevonden afsluitplaatje blijkt dat de granaat niet op scherp stond en in veilige stand is geëxplodeerd. De granaten werden in kidau opgeslagen in niet gekoelde containers, waardoor deze aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld. In de fatale granaat was bovendien vocht binnengedrongen. Uit het onderzoek door de Raad blijkt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat door de combinatie van vocht en warmte in de granaat zeer gevoelige explosieve stoffen werden gevormd. Tijdens de oefening was de fatale granaat warm geworden in de zon. Door de schok van de lancering brachten de gevormde explosieve stoffen de ontsteking op gang. Het afsluitplaatje bleek niet in staat om doorslag in veilige stand te voorkomen, waarna de granaat explodeerde. De mortiergranaten zijn in 2006 onder grote tijdsdruk door Defensie aangeschaft voor de missie in Afghanistan, met hulp van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Gedurende de aanschafperiode zijn procedures en controles op kwaliteit en veiligheid deels nagelaten. De Nederlandse Defensieorganisatie meende deze toetsen achterwege te kunnen laten in de veronderstelling dat het Amerikaanse leger de munitie zelf in gebruik had en daarom al in voldoende mate op veiligheid had beproefd. Het koopcontract vermelde echter expliciet dat de betreffende munitie niet bij het Amerikaanse leger in gebruik was en dat de Amerikaanse regering de kwaliteit en veiligheid van de munitie niet kon garanderen. Hoewel er na de Afghanistan-missie voldoende tijd was om de overgebleven granaten alsnog te controleren, werd dit niet gedaan. Acht jaar na de aanschaf werden de overgebleven granaten ingezet voor gebruik in Mali. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse militairen in Mali ...hebben gewerkt met munitie met zwakke plekken in het ontwerp, die niet goed gecontroleerd was op kwaliteit en veiligheid... ...en verder aan betrouwbaarheid had ingeboet door opslag en gebruik in ongunstige condities. Bij de behandeling van ernstige verwondingen zijn de juiste medische voorzieningen in de eerste uren van essentieel belang... De aanwezige medische voorzieningen in Kidal voldeden echter niet aan de Nederlandse militaire richtlijnen. Ook ontbrak het aan gedegen toetsing en toezicht vanuit de Defensieorganisatie. Twijfels die werden geuit binnen de Defensieorganisatie vonden geen weerklank. Ook het ongeval tijdens de mortieroefening was voor Defensie geen aanleiding om de medische voorzieningen te evalueren. De inrichting van Veilige Medische Zorg voor Nederlandse militairen in Kidal is ondergeschikt geraakt aan de voortgang van de missie. De Onderzoeksraad constateert ernstige tekortkomingen in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen tijdens de missie in Mali. Daarom beveelt de Raad de minister van Defensie aan Zorg dat de risicobeheersing binnen Defensie passend is bij de huidige en toekomstige inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Maak voorafgaand en bij het uitbreiden van een missie inzichtelijk hoe wordt voldaan aan de veiligheids- en gezondheidswaarborgen voor uit te zenden Nederlands militair personeel. Verbeter de zorg voor wapens en munitie, zodat deze veilig kunnen worden gebruikt tijdens missies. Verbeter de acute medische zorg voor internationale militaire missies.